Ook melders gaan niet af. Die doen ze dus niet meer. Er staat een bed in brand, denk ik. In de woonkamer. Uh, iets. Dus ja, het zal wel een bed zijn. Right Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, voor en morgen. En vandaag ga ik een pad uh, weer eens in Noodroof 112. Uh, brand, Duitse brandweersimulator. Zoals je ziet hebben we wel de Nederlandse skins. <coughs> erop staan maar het blijft toch Duits zoals je ziet aan deze dingen bijvoorbeeld um, ja ik speel het niet heel vaak omdat het spel ja gewoon echt uh, uh, ja een beetje ja, die, die kleine bugs heeft die het niet leuk meer maakt vind ik kijk als je nu al oh, nu doet hij helemaal niks er zijn wel dingen veranderd maar de knoppen doen het niet ofzo Ah, dat is natuurlijk waarschijnlijk omdat je like je staan. Um, maar goed, uh, ja het is een uh, Duitse brandversimulator gemaakt door Aerosoft geloof ik, voor de mensen die het nu niet wisten, maar ik weet het daar gewoon niet zeker meer. Uh, ja, wat kun je, je krijgt meldingen uiteindelijk, dan kun je selecteren wie je wilt zijn en dan, uh, ja, dan gaan we het zien. Ik doe in ieder geval even een voertuigcontrole. We zijn vandaag op de TS, maar ook op de autoladder en uh, ja, zie je nu de blauw het. Lou achter 6 en 9, nou, dan heb je alles een beetje een tutor yep, En we krijgen een ongeval. Uh, met uh, nee gewoon een ongeval. Nou, kazeeralarm alarmraad. Maar wij zitten al. Hier veel lijst vu 1 Einsatz zet NF24. Status aanrijdend. Ambulance gaat ook mee zoals jullie zien. Misschien dat de politie ook nog langs rent. Ik heb de bevelvoerder. Knippelichtjes hebben we. Spiegeltjes. Vol? Ja, vol. Nou, ja, moet moeten even mijn toetsenbord doen, want mijn stuur doet het niet meer. Uh, daar, daar zit zoiets met uh, dubbele pedalen en dat kun je wel... Of dat is een fix, maar dat werkt niet bij Noodroef of zoiets. Ik krijg dan tot als ik gas geef, tot die... Nee, wacht. Het is heel raar in ieder geval. Rechts kan mij hier niet zien, wel. Het is in ieder geval zo dat als je gas geeft dat er niks gebeurt en als je gas loslaat dat hij denkt dat je volledig uh, uh, achteruit wilt rijden. Dus dan gaat hij keihard achteruit rijden, dat is heel raar. We nou, eens kijken wat we hier gaan aantreffen. Wat je jammer vindt, tot we hier dan dadelijk aankomen en we zijn natuurlijk een mokertje snel. En dan ga je zien tot, uh, tot we nog uh, vijf minuten zo op de ambu moeten wachten en de politie die dan uh, ter plaatse komen. Uh, voordat je pas kunt uitstappen en beginnen met je meldingen. Melding te starten, zeg maar. Nooit geweest al je het. Nou, nu moeten we wachten tot iedereen is gearriveerd en dat kan uh... nog wel even duren, ik zal hem op. Status ter plaatse, ik wil blauw eraf. Nou, daar is de ambu al, en dan zal de politie niet veel later volgen. De politie staat er al, zullen jullie denken, maar je hebt, zeg maar, een Duitsland een noodarts. Dat is uh, zeg maar iemand die wat hoger staat dan de ambu. Die wat ja, in Nederland hebben we dat allemaal niet. Um, en die moet, oh wacht, die noodarts komt niet mee. Oké. Okay. Normaal rijdt hij altijd mee, maar nu dus niet. Goed gebeld, uh, ja, ik bel straks wel terug. Het is uh, even een ongeval jongen, we kunnen niet uh, opnemen. Ah. Ja, we moet hier de pomp gebruiken, dat zijn ook wat nieuwe dingen, maar het doet geloof ik helemaal niks. Ik kan hem vol open zetten, ik kan hem vol omlaag zetten, dat maakt allemaal niks uit. Uh, ik zet hem nu uit, want we hebben op dit moment geen water nodig. Uh, we zullen F1, F2, eens kijken wat we moeten doen. Oké. Okay en we weer neer we waarschijnlijk of we moeten we moeten de accu gaan uh, ontmantelen of zoiets zodat uh, we daar uh, dat dat geen problemen meer oplevert ik weet niet of iemand dat nu is aan doen ik hoef op dit moment even niks te doen we waarschijnlijk nu de bezem gaan pakken dus dan pakken we die alvast Dan gaan we dus opvegen. En dan gaan we retour. Doe dat ding terug. Zo. Inklappen en omlaag. Zo. Deze moeten terug worden gehangen, maar dat gaan jullie twee doen. En ga vast zitten en dan ga ik F1, F2, F6 en dan kan ik naar de kazerne gaan rijden. Als het goed is. Maar ik ga echt niet helemaal omrijden. Wie weet hoe lang dat duurt en nu zitten we vast. Ah we zitten vast. Mooi man, ambu weer door. Ik zet status beschikbaar via de portofoon. Dus we zijn nu beschikbaar buiten, of via de radio moet ik zeggen, ja portofoon is dat. We zijn nu beschikbaar buiten de kazerne om. Stel dat we er nu een melding komt kunnen wij die al aannemen. Dat zou als het goed is, dat stond er al sinds het begin zeg maar. Maar ik begreep dat, dat sinds nu echt werkt tot er een enkel aantal meldingen zijn die uh, vanaf nu daarmee werken. Zo, we zijn al terug. Dus nu wachten tot de ambi uh, ook achteruit heeft ingeparkeerd. En dan, uh, ja, dan kunnen we weer meldingen ontvangen via de... Of dan is deze melding zeg maar volledig afgerond. Dus ik weet ook niet of we als we met meerdere voertuigen zijn uitgerukt. Of we dan al meldingen kunnen ontvangen. Uh, maar in ieder geval uh, het zou wel moeten kunnen. Bijvoorbeeld zo'n 1 zo melding waar echt alleen de TS nodig is. Een oliespoor ofzo. Maar voor de rest weet ik ook niet hoe dat gaat. Ik heb ze geloof ik pas één keer ontvangen en ik weet niet meer wat dat was. Dit nou, deze kazerne stel niet heel veel voor. We gaan hier op een stoel zitten tot wij de nieuwe melding krijgen en totdat de ombi terug is. Dus dan zie ik jullie zo meteen. We hebben een klusje met uh, die vrachtwagen die daar aan de overkant staat. Dat zijn ook nieuwe meldingen. Dat wist ik en ik hoop dat die zou komen. Het is een soort uh, administratief, uh, administratief uh, uh, bijstand. Assistentie. Uh, we zijn dus uh, ja, met de haakarm hebben we een melding. Een melding met het haakarmvoertuig. En dat is deze. We gaan er gewoon lekker een dikke prio 1 van maken. Want er zou ergens brand zijn wat ik zo hoorde. Heel veel luisteren. Fire nog wat, denk ik. Uh, we gaan het zien. In ieder geval deze bak. Pakken, ik weet niet wat erin zit hoor. Iets meer draaien. Uh, Klik, oké, okay. dan gaan we nu optillen. Het is geloof ik ook, ik ben de enige die mee hoeft. Er is niemand anders die mee rijdt. Dat is raar, want er is hier dus brand in het gebied. Of zoiets, ik moet nog eens uh, terug luisteren wat hij zei. Maar, en dan hoeven wij niet te gaan, maar ja, dit lijken me zandzakken, misschien in verband met overstromen ofzo. rechtdoor denk ik ze te zien, hè? En dan hier naar links. Is dat de oude route? Nou, oké. Okay. Ja, gaat hij nog, pik? Pot, man, dat Je jij. Die wilde gewoon doorrijden, wat een pannenkoekje. Moet je eigenlijk mee opletten, als je nou terug speelt dan... Uh... Oh, is trouwens wel even. ruim de bochtjes pakken, maar even status dat we natuurlijk aanrijdend zijn. En die tutorial ja, dat is gewoon uh, een park ding. Dezelfde route was net bijna. En nu moet u weer naar rechts lijn. Het nee, zal niet veel verkeer zijn om die luchthoren erop te laten. Dat is ook zo'n onzin. Hier moeten we zijn. Nou die bak moest je erin, dat weet je nog bij de vorige keer. Ik wil even, ah, ja. Ik wil even zoeken waar, uh, waar je moest parkeren. In het midden natuurlijk, maar dat ging niet zo easy screenshotje oké okay, we gaan hem hier droppen Maar wat hier nou te doen is, hier is iets met water zo te zien hierboven, dus het zal inderdaad wel overstromingsgevaar zijn of zoiets. Iemand zal dat ding hier nodig hebben. Maar wij vanuit de brandweer in ieder geval niet. zo en dan kunnen wij nu weer terug uh, zonder spoed dat is ook zoiets je kunt nog gaan rijden voordat je erin zit oké okay. um, ja ik jullie kunnen even genieten van mijn rit terug anders uh, of niet nou ik denk het niet zo saai en dan ben je daar kijk ik toch niet meer naar want ik ga toch niet uh, de slang ik uh, zie jullie in ieder geval zometeen weer of ja zometeen voor mij zometeen of voor mij eigenlijk morgen maar voor jullie gewoon nu um, want ik uh, moet echt gaan en ik uh, had ik was even vergeten tot noodroef opnemen altijd langer duurt dan dat ik denk en dan ben ik vaak een uur bezig met opnemen voor een filmpje van 20 minuten omdat die meldingen natuurlijk ook op zich laten wachten dus uh, ja niet raar kijken nu zien jullie rechtsboven maandag 17 uur 03 04 inmiddels en dan kan het zomaar zijn dat de talen opeens dinsdag 17 of dinsdag 7 uur is bij het begin van de dienst dus het is puur omdat ik nu moet gaan oké okay. um. Oh, ik zie het nu pas allemaal. Uh, we kunnen ook um, over deze zijn. Oh, ik zie hier ook gewoon een blaadje. Volg hem snel, want ik weet niet bij, dat, bij die auto komt. Shit, ik ben hem al kwijt. Ah, ik zie daar iets. Um, ik ga gewoon hier op. En dan gaan we hierop. En ik denk dat die melding hier om de hoek is. Um, en we gaan het echt zien. Dit is de laatste melding van, uh, van vandaag. Um, Status aanrijdend. We kunnen rechts in beeld uh, praten als in voorbereiden, uh, finish en dat soort zooi. Kijken of de mannen ook uitdrukken. Waarschijnlijk wel. Er zijn in ieder geval uh, prio aan de weg. Als er verdedigd is. Uh, oh, kijk eens aan. Dat wordt uitslaan waarschijnlijk. Uh, we schalen nog niet op. Of dat is misschien al uitslaan. We schalen nog niet op in verband met uh, dat wij in, uh, dat ze hier al ruim uitrukken. Stop maar, het is hier zeg maar. Waar gaan we heen vriend? F1, F1, F2, zo. Ik ben de driver nou hè. Eh? Oh, yeah. Wacht even tot de ambitie er is en dan ga ik F1, F1. F1 en dan moet ik zorgen dat die gas niet weer gaat rijden. Oké. Okay. Uitstappen. Het jongen allemaal voorbereiden, dat is nu opeens weg. Uh, we zijn status ter plaatse. En nu kan ik wel niks doen ofzo. Nou dan gaan we gewoon lekker die TS bemannen, kunnen we nog wat blussen. gaan ze zelf wat zo doen ik heb zet de pond nog even uit maar dat is wel mijn taak ik ga waterwinning doen voorzien van waterwinning of zoiets WTS voorzien van water zeg maar er zit altijd wel wat water in maar het is handiger of het is natuurlijk niet zo handig dat het uit zou gaan tijdens het blussen maar nogmaals ik ben moogtje slecht in, in alles wat met de rand te maken heeft en misschien vinden we dat ook bij de ambulance, bij de politie. Dat mag. Um, ja, dat mag inderdaad. Uh, ja. Even denken. Ja, de, de pomp bedienen, dat heeft echt allemaal geen zin joh. Ik ga hem. Uh, we gaan in ieder geval deze licht openzetten. Die andere ook een beetje niet. Vol. Wel zo. In ieder geval, ze zijn sneller klaar dan voorheen. Want soms gaan ze echt gewoon tot ze echt een uur bezig zijn. En dan denk ik van jongens. Die brand is inmiddels allemaal een vier appartementen. Uh, we gaan nu naar boven. Water trouwens even testen. Ja, water doet het. Oké. Okay. Dat is wel handig om te doen. Om tevoren. Binnen aanval. Oké, okay, hier er al iets in de hand. Ga dan naar het balkon... Of balkon, moet zijn. naar het plafond. is een plant. Die fikt goed jongen. Die heeft niet veel water gehad. Want die is zo droog als wat, denk ik. Oké, okay, bevelvoerder de 110 voor de 111 of zo, ik weet het dan. 110 is geloof ik de, de bevelvoerder en 111 is de uh, ik. Maar goed, die termen zullen we maar niet gebruiken. Dit de deurtje open. Ja. Uh, rookmelders gaan niet af, die doen het dus niet meer. Er staat een bed in brand, denk ik, in de woonkamer. Uh, iets, dus ja, het zal wel een bed zijn. is redelijk goed uit te gaan uit te maken dus, uh, op schaal is vanuit mij niet nodig maar ja, goed bepaalde uh, bevelvoerder maar ik krijg altijd wel informatie tot er nog mensen in de woning zitten of niet uh, uiteraard hebben die vandaag ook gehad maar daar heb ik even niet gelezen uh, of gehoord We hebben alles onder controle hier hoor, brandmeester. Kan ik wel stellen. En even nablussen. Maar het vuur zelf is echt wel uit. Of toch niet? Het schilderij staan een beetje in de hands en een beetje in het hoekje. Ja, nou ze melden al door aan het AC tot de brand. Uh zover uit is. Ergens is nog brand, nee toch niet. Nou ah, toch wel. Ergens fikt het nog. Er staat nog extinguished fire. Dus gaan toch maar even zo de hele woning na. Ik zie je ook brand is dus en is zo zo aangestoken. Tussen maar gewoon een hele wonen. Zo. Dat was het. Daar fikte nog iets. Die deuren die krijg je toch nog niet dicht. Hè? Maar uh, zoals ik in het begin van de video laat aangeven. Want gisteren had ik iets opgenomen. En vandaag ga ik er verder mee. En gisteren wist ik het nog niet weg En vandaag wel. Uh, er komt een noodroef 1122 aan dus het is niet 111 of 1122 maar het is 1122 dus deel 2 um, en dat is uh, uh, yeah. dat is een hele nieuwe versie en ik begreep dat je daar ook vrijwillige brand waarbij kon en uh, goed werkend multiplayer dat zal misschien ook de reden zijn dat ze hebben gezegd van uh, we gaan niet meer uh, ons bezighouden met uh, hoe moet ik dat ding hier stoppen Nee, ik weet het ook helemaal niet waar ik dat ding heb dus samen gaan we gewoon lekker zijn. Uh, dat is misschien ook de reden dat heel Notroof 112, gewoon dit wat we nu spelen, ook niet meer echt geüpdate wordt. Uh, dat ze daar gewoon druk mee bezig zijn. Ik zag in ieder geval tot de animaties van het vuur, dat Picobello uitzag, de stad zag er in ieder geval echt wel vetter uit. Uh, ja het, het is precies dezelfde kazerne, alleen bij degenen die nu al de kans kregen om daarmee op te nemen, uh, die mochten... Uh, uh, daar was de kazer nog één grote rode blok bij, dus dit was gewoon allemaal helemaal rood. Maar ja, Dat wordt nog allemaal geskind en dat lijkt mij totdat het op het laatste gewoon lekker wordt gedaan. Uh, dus ik heb er in ieder geval wel een verwachting van, maar dat had ik ook van de Noodroef 1 en 2. Dus uh, we gaan het zien. Maar ik vind het wel jammer, want ik begreep dat we moesten kopen. Uh, dus dat vind ik wel zuur. Uh, of dat je het moet kopen, dan heb je zoveel geld uitgegeven voor dit. En, uh, dan hebben we hier een zooi. Uh, van gemaakt oh ja, oh ja dat is maar even die kan en dan ja ik hoop dat het in ieder geval de moeite waard gaat zijn maar misschien tot ik mij uh, nu een beetje of natuurlijk zo'n key kopen hè, bij Kingwin of zo of G2A of zoiets uh, daar kun je wat uh, keys kopen van ik begreep iets van bedrijven die dan uh, failliet zijn gegaan en die nog heel veel codes van uh, spellen hebben liggen ze hoeven niet allemaal je te zijn gegaan hoor, maar in ieder geval kun je vaak codes kopen voor uh, GTA bijvoorbeeld voor 22 euro, ik zeg maar iets, dus zeker een aanrader, maar uh, nou, ik zal hem niet pre-orderen denk ik, Notroof1122, tenzij ik echt in de filmpjes al ga merken van oké, okay, dat ziet er wat puik uit. Ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken op jullie een leuke video, vond ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video en dat gaat zijn um, met de lichte motor, als ik het goed heb. Ja, dat ga ik nu, nee. Misschien, misschien wel, misschien niet. Of een nee, roleplay video geloof ik. En daarna de lichte motor. Dus uh, nou weet je, wel alvast. Ik ga nu in ieder geval de lichte motor opnemen, want de roleplay video heb ik al opgenomen. Tot dan, doei.